Dus wij eh, willen onze zorg continu verbeteren en dat doen we onder andere met de waarderingen op zorgkaart. De klantwaarderingen van zorgkaart Nederland leveren ons op, is dat we extra alert blijven op de dingen die klanten belangrijk vinden. Ik vind dat je de patiënt de mogelijkheid moet bieden om een eerlijke mening anoniem te verzorgen. Nou, allereerst verbetert het de zorg eh, voor, voor de patiënten en de cliënten die we leveren, hè, want we leren ervan. Maar eh, het is ook heel goed voor, eh, voor nieuwe cliënten eventueel om te weten hoe, hoe wij werken. En natuurlijk is ook complimenten krijgen, is, is ook fijn. Want uh, ja, dat stimuleert uh, medewerkers, dat stimuleert medespecialisten. En um, ja, dat heeft dat heel een heel positief effect. Heeft dat.